We gaan vandaag Demi ontdekken. Dat is een dagerbedrijf dat de schelden op diepte houdt zodat de schepen kunnen doorwaren. Fighting Land for the Future gaat, gaat al enkele jaren terug, eh, waar toen, toen we voornamelijk bezig waren met het, met het baggeren. En eh, in die tijd was het ook vaak aan de orde dat, dat er land werd opgespoten. Eh, ik denk maar aan het Midden-Oosten, waar heel waar verschillende eilanden zijn opgespoten geweest. En op die manier is dat eigenlijk ja, een, een, een verwoording van hetgeen we in werkelijkheid hebben gedaan. Hier zat hij dus op het water, drijft dan mogen je die gordels natuurlijk ook niet. Dat is eigenlijk voor wie je vallen. Ja. Ik kan je vertellen, als je daar zo'n meter meter tweeën naar beneden valt, en je zit op de juiste banken, dan heb je wel een eh, blauwe poel. Hey, Dit is voor ons. Hey. Zijn een spiegel. Dat is een amputatielicht hier. Dat is voor buiten dan die lift. Ik heb heel veel bijgeleerd vandaag en ik weet nu dat de haven veel interessanter is dan ik dacht.